Ik kom echt uit een mediagezin. Ik ben opgegroeid uh, in de regiekamers. Zij sturen jou naar Nederland ja, eigenlijk. Ja. En waarom naar Nederland? Geen idee. Dat was uh, voor haar een soort neutraal plek. Uh, technologie die bijkomt, uh, doelgroepen die verschuiven... de consumptie van media dat uh, gefragmenteerder uh, wordt. Maar waarom gaan we dat dan doen? Ja, omdat ik vind dat het nodig is. Hm. En, en ik, denk dat, ik denk dat er ruimte is om dit uh, succesvol te krijgen. Dus dat gaan we doen.